Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Het is uh, alweer een uh, ruim een week geleden dat ik een iets unboxed heb, dus uh, het is weer tijd om iets leuks uit te pakken. Ik uh, gebruik tot nu toe de DJI Pocket Cam 2, daar ben ik heel tevreden over. Maar ik mis wat specifiek uh, handige camfuncties wat je bij een andere camera hebt. De DJI Pocket Cam 2 is uh, heel leuk om wat uh, cineastisch uh, hoogstandjes te maken. Hè. Mooie uh, shots die uh, bewegen, in de uitzoomen, het gezicht automatisch volgen. Ik denk dit bijvoorbeeld. Maar uh, het, het vluggen uh, uh, op straat filmen, even links rechts kijken zo, dat uh, het kan wel met allemaal al hoop uh, instelwerk. Heel klein schermpje. Dus uh, ik denk, koop anders. Ik heb gekozen voor de Panasonic uh, Lumix. Ik moet doos erbij pakken. Niet het nieuwste model. Ik heb natuurlijk als klein kanaal ook nog een beperkt budget. Hè. DCFZ82 zesde keer optical zoom dat is ook heel wat uh, 20 mm wide angle dus uh, kan ook heel uh, mooi in een groothoek filmen 4k natuurlijk en naast mooie foto's ook dat je ook mooi kan filmen dus dat zullen even uitpakken Deze is wat groter, maar ook niet meer groot. Het is een zogenaamde bridge camera. En de bridge camera zit net tussen een compacte camera en, en een spiegelreflex. Dus een, een tussenmodelletje zeg maar. Nou, dat ziet er al degelijk uit. Mooi. Kijk wat er verder nog in de doos zit. De doos voelt nog zwaar aan. 75 talen tot het een fijne camera is. Ja, de doos is leeg. Wat hebben we hier? Een adaptertje moest het goed in beeld houden, dus uh, Dennis als je kijkt, ik hoop dat het goed te zien is, een batterij, die ik overigens nog één heb besteld en ook nog een aparte voeding om twee batterijen tegelijk op te houden, dat leek wel handig, een USB naar mini-USB dit zo te zien, oplader. Er zit nog een, kijk, spakelijk, een riempje en heel belangrijk, een lensdoek. Even wat specs op te zetten: het is een uh, super camera, een uh, 123 inch type sensor, 18 megapixels iso-waarde kun je instellen tussen de 100 en de 6400 heeft De kortste sluitertijd is 1.2000, 60 keer optimale zoom, hij heeft geen beeldstabilisatie. Dat hoeft ook niet, want daar heb ik dit ding voor. Uh, hij slaat de bestanden op een JPEG en een SD kaartje voor het geheugen. Okay. Als het goed is, nog een bonus unboxing. -tje. op Amazon. goed is. Zit hier. En... Heugenkaarten in. Dat zal ik er zo in doen. Uh, 4K dus. Uh, Panorama opnames, uh, schermgrootte achterop is 3 inch. Je kunt creatieve filters gebruiken. Ga ik wellicht gebruiken. Viewfinder, flitsen ingebouwd, lens is 20 bij 20 tot 1200. Okay. En hij kan wifi. Kijk, dat is ook mooi. Dat had ik nog niet gezien. En hij, is, en hij kan niet onder water. Dan nou was dat ook niet van plan met dat ding. Daar heb ik nog een, een GoPro voor liggen ergens. Ik ga hem even inrichten. En dan ga ik zo verder filmen met deze. Voila, we zijn nu aan het filmen met de Panasonic Lumix. Ik moet zelf even kijken of het veel uh, anders is, of beter, of groothoekiger. Ik weet het niet, we gaan het uh, zo zien op de film, of ik vind, ze gaan het zo zelf zien op de, op de film. Ik toch het, uh, het even doorheen hele een hoop functies op. Dus ik moet er even goed doorheen kijken wat de uh, functies maar zijn. Hè? Ik heb Duits, Frans, Spaans, even kijken, Duits, Frans, Italiaans, ah, Nederlands. De rest kan weg. En, uh, we gaan eens even kijken hoe we het kunnen instellen. Er zijn nog tegenmogelijkheden, ik heb echt uh, nog veel te lezen. Ik heb wel gezien, dat vind ik even, erg interessant: de, de fotocamera kun je op wifi instellen, en dan uh, kun je door middel van een app op je smartphone. Kun je heel makkelijk het toestel bedienen. Foto's maken, filmen starten, filmen stoppen. Foto's of filmpjes overzenden naar je, naar je telefoon of naar je PC. Dus uh, ik ga me even goed inlezen. En later kom ik terug met wat mooie filmpjes geschoten met de Lumix. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren. Hallo, leuk dat jullie weer kijken. En vandaag ben ik weer samen met. Elisa! Of moet je daar kijken? <laughs> Logisch, net? Eliza. Ja. Ik, ik kijk daar en jij kijkt daar. Ja. Dat, dat, dat wordt heel, goed. Ik ben net iets aan het experimenteren met twee kamers tegelijk. Dus. Heel mooi wordt dat let maar op. Ja. En waar gaan we het over hebben, Eliza? De Arab. Kijk, deze plus. Oh ja. Deze. Plus. De Arab. En Of deze daar? Top. Deze top. Met de groen op. Ja. Ja, maar daar hebben we wel een filmpje aan besteed in deze dop. Dus, uh... Nee, we gaan weer wat smaakjes beoordelen, want ik had... Nou, we doen ze één voor één eventjes. Deze had ik net afgehaald. Nog steeds een van mijn favorieten. Welke? Wildberry. En ik wil eigenlijk één proberen, maar die nog niet, is niet open. Deze is nog dicht, de peach. Is die niet van Terra? Nee. Het zijn al deze smaakjes van jou. Ja. Zo. Orange vanille, Swirl, die heb ik al een keer gehad, dus dat hebben ook, wat hebben we daar? De dat is de peer, die peer is ook erg lekker trouwens. De Blueberry. Ja, die hebben we ook al gehad, die vond ik eerlijk gezegd. Ruiken maar eens, ik ruik je ruikt hem niet. Nee. Ja. Die was het een beetje zout. Zo ja. zo'n een halve De Een was een beetje, ja, ik vind die. De raspberry lemon, die was goed. Oh, ze komen voor allebei, moet even kijken welke. Die was lekker, dat. een beetje, waar ga je ook naar? Nou, okay. Een auto erop. Auto erop. Ja, nou. En lemon. Is ook ik, lekker. Heb je die al geprobeerd? Ja, die is wel te met een eentje in. Maar ik ga dus voor de peach, want die heb ik nog niet geprobeerd. Berryberry. Blueberry, Waar moet je dan in? Bij de Blueberry. Blueberry, ja. Yeah. En dan gaan we nu gaan we de peach openmaken. We gaan het samen proeven. Oh, de, aan de kant, laten we? Ja, dat mag je hier niet draaien. Zo. zo. zo. We gaan de peach proberen. Ik ruik een heel klein beetje. Ik moet even openmaken. Dan, dan, nou, dan moet je voor op de sportschool zitten. Om deze ook te maken. <laughs> Dat klopt het. Hè? <laughs> nou, gaan ja, we het proberen. Hmm. Een lichte Ja, je proeft hem echt. Vind je hem lekker? Ja. Dus kunnen we vertellen, tot Pietje een goede keuze is? Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Lekker. En binnenkort maken we weer een nieuwe video met een kortingscode. Dus blijven kijken. Dus wil jij de kortingscode niet missen van Airwub en een leuke filmpje blijven zien? En een ander YouTube kanaal. Dan abonneren op dit kanaal. Dan wil jij ook, nog... ook hele leuke filmpjes zien met Eliza in de hoofdrol. Eliza maakt het mee. Ik zal hem eventjes hier neerzetten. Daar. daar. Of daar. Het ligt welke camera. Ik pak daar. <laughs> Dan abonneer bij je lijstje. Ja. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. Doei.